In het begin was er de fiets. En uit de fiets ontstond de koers. En het vuur voor de koers. De passie. Uit bloed, zweet en tranen werden helden gesmeed. Wielerhelden. Met wielerverhalen. Over de man met de hamer. Over kopvrouwen. Over mannen van ijzer en vrouwen van staal. En toen was er vive le vélo.